Goedemorgen Jan. Hey. Ik kom je hier tegen bij een prachtige stand van Moesfeier. Waar zijn we vandaag? We zijn op Scandinavië XL en ik heb hier mijn verf staan. Kun je iets vertellen over je verf? Het is de verf die in Zweden traditioneel wordt gebruikt voor de huizen. Iedereen kent in Zweden de mooie uitzichten over het land en daar zitten hier die mooie huisjes in de kleurtjes. En die verf die importeer ik naar Nederland. Wat is er zo bijzonder aan Moesfijn? Nou, het aparte is, het is een verf met een hele lange historie. Het is een helemaal matte verf. Het trekt in het hout en het bladert niet, omdat het echt in het hout zuigt en geen film over het hout maakt. Oké, okay. tak ja. somikje.